Hey, Black Jack, kijk eens Black Jack, kijk eens Black Jack. Oh, Black Jack. Hey George, kom maar Joyce. Oh Joyce. Dat is een beetje te eng natuurlijk. Hey Jos, kom maar Joyce. Kom maar Jos! Hey Jos! goed zo Joyce. Hé, hey, Blackjack. Oh, Annabel. Ja, eigenlijk mag ik het niets geven. Goed zo, Joyce, Kom met Joes. Kom maar, Joes. Kom met Joes. Kijk eens, Joes. Oh, Annabel. Oh, Roosje gaat helemaal naar voren. En die moet zo meteen opgehangen worden. Hé, hey, Blackjack! Goed zo, Joyce! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Zij wil ook op wortel, natuurlijk. Kijk eens, met lovenal. al. Oh, Roosje! Oh, Joyce! Hé, hey, Blackjack! Hier is een hooizak?